Als je van uh, veel uh, vlies draaien en slechte omzetten houdt, dan, uh, dan was het goed ah. jaar. En dan gaat er ineens iets van uh, ja, 98% vanaf. We zaten ook gelijk wel op, uh, ja, op het plan B. We nu eigenlijk al meer dan we deden in Londen. Ja. En dan verdien je best wel wat geld. Dus dan ga je gewoon te makkelijk ga je mensen aannemen. Als het goed gaat met het bedrijf, vind ik dat het, uh, dat het ook goed moet gaan met onze medewerkers. Ik vind het wel heel belangrijk, volgens mij, ja, ook om, uh, om die vriendschap ook goed te houden. Winstmaximalisatie is niet, uh, niet meer ons doel.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 Ik wou eigenlijk meteen beginnen met een paar lastige stellingen, of tenminste keuzes. Om een beetje op te warmen, zeg maar. Um, winst of groei? Winst. Klant of medewerker? Medewerker. Jij zegt stellig winst? Klopt. Heb je geld tekort? Ja. Nee, uh, dat, dat niet. Eh? Maar um, ik denk dat wij nu in een fase zitten met onze, onze bedrijven dat. Uh, ja, dat dat winststalen ook wel heel erg belangrijk is. Uh, als je genoeg winst haalt, is het misschien wel het meest uh, belangrijke uh, de, m, ja, metric zeg maar, om te kunnen meten of je succes, succesvol bent, denk ja, ik. Ja. Want dan heb je alles goed op orde, waaronder uh, ook je processen. Ja. En vanuit winst kun je uiteindelijk ook weer, ook weer doorgroeien, denk ik. Mm -hmm. Dus uh, een paar jaar geleden zou ik denk ik goed hebben gezegd, maar nu, nu, nu zeg ik winst. Ik hoor wat lessen, zeg maar. Ja. Dus daar wil ik zo meteen meer over weten. Uh, maar eerst klant versus medewerker. Ja, kijk, weet je, Blue Flamingo zit in een branche waar personeel vrij schaars is. Um, medewerkers, dat, dat is je grote goed. En dat hebben we ook gezien in de afgelopen anderhalf jaar. Hè, dat we een de transitie hebben gemaakt. Daar gaan we straks ook nog meer over vertellen, ja. denk ik. En onze medewerkers die hebben echt een waanzinnige omslag uh, daarin gemaakt. Mm -hmm. uh, dus die medewerkers, dat is ons kapitaal. Ja. En daar doen we het mee. En daar halen we uiteindelijk ook de winst mee die, die Ruud aangeeft. Zeg maar. En daar kun je dus dat de mensen mee bedienen. Ja, dat is echt het ja. allerbelangrijkste. Ja. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we de goede mensen hebben zitten, uh -huh. En die moeten we ja, blij houden, zeg maar. Dat ze uh -huh. kunnen doorgroeien, ontwikkelen. En dat ze het gaaf vinden om voor ons uh, te werken. Uh, ik zoom in dit gesprek met name uh, in op jullie twee. Hè, als ondernemersduo. hoe jullie samen ondernemen. Maar laten we eerst even duidelijk een landschap schetsen. Want uh, Blue Flamingo's, maar er is meer dan dat volgens mij. Hè, want jullie ondernemen daarnaast ook nog in een aantal zeg maar, merken of online bedrijven. Schets eens even het hele speelveld. Ja, ik, ik, zal, ik zal het even kort, uh, kort schetsen. We ja. zijn uh, een jaar of acht geleden samen begonnen uh, met het bedrijf uh, we Fly Cheap. Dus dat is een bedrijf in de, in de reisbranche. Het is een, uh, een platform, een online reisplatform. Uh, um, met veel opportunisme en enthousiasme zijn we dat uh, begonnen in een, uh, nou, in een landschap waarin uh, concurrentie hoog is en de ja. verzadiging eigenlijk ook al wel hoog. Um, maar daar hebben we toch redelijk snel een mooi succes mee kunnen, kunnen boeken. Een aantal keer uh, goed in de PR beland. Wat zorgt voor een soort van kickstart. En uh, een uh, organische natuurlijke groei. Die je, die je anders met uh, betaalde advertenties zou moeten doen. Maar daar hadden we het budget er niet voor. En het uh, unieke aan het concept, zeker toen. was dat wij uh, ja, gewoon ontzettend goede vakantiedeals. Dus we vluchten, vakanties, hotels konden vinden voor een voor de wat kleinere portemonnee. Maar vooral de prijs- en was uitstekend. Maar kocht je die zelf in of zat je ertussen? We zaten ertussen. Dat dus was affiliate-achtig iets. En we waren inderdaad een affiliate website. En dat zijn we nog steeds, want we doen het nog steeds. Maar we maar hebben we het wel uitgebouwd tot een van de grootste affiliate websites van Nederland. Oké, okay. maar uh, we fly Cheap klinkt als, vl als vluchten. Inderdaad, klopt ja. En die naam die zit ons uh, soms in de weg, yeah. want we doen ook uh, pakketreizen of hotels uh, in okay. de Veluwe of in, in Zeeland. Okay. We doen eigenlijk van alles wat, als het maar met vakanties te maken heeft en een ontzettend goede prijs kwaliteitsvouding heeft. Lekker jaartje heb je achter de rug dan, of niet? Nee. <laughs> <laughs> als je van uh, veel uh, verlies draaien en slechte omzetten houdt, dan, uh, dan was het een ah, goed jaar. Zo. Uh, het was niet uh, heel goed. Nee. Maar zometeen daar meer over misschien, want dat, daar zit misschien ook wel een gedeelte van je lessen in, uh, kan ik me voorstellen. Want Zeker. wat is er nog meer in het, in het landschap van deze twee ondernemers? En hoe bedoel je dat? Nou, qua bedrijven, want we hebben Blue Flamingo's, we hebben We Fly Cheap, is er nog meer? Ja, nou, We Fly Cheap en Blue Flamingo's, dat zijn wel de grootste. Dan heb ja. je echt wel de bv's te pakken waar wel een goede omzet wordt verdiend. Ja. Uh, we hebben ook wat getest uh, met slimmervergelijker.nl. Dat zit weer in een andere bv, dus de Compare Media Group. Uh, dat is een vergelijkingswebsite op uh, productniveau, dus uh, laptops, uh, iPads, uh, noem maar op. Um, dat is hetzelfde concept eigenlijk als We Fly Cheap, uh, ook affiliate marketing om uh, inkomsten te genereren. En is dat gewoon een simpele, ja, een simpele vergelijkersstoel, zeg maar. Zit daar dezelfde soort technologie achter dan ook? Nee, daar zitten we andere technologie achter eigenlijk. Ja. Gedeeltelijk hetzelfde, gedeeltelijk anders. Ja. Maar dat is eigenlijk meer een proefballonnetje die we hebben opgelaten ja. als antwoord op uh, COVID-crisis. Om te kijken of we daar ook nog geld mee uh, konden verdienen. Ja, ja, ja. Ja. En Blue Flamingo's is een bureau, hè? Ja, Blue Flamingo's is een uh, web development en uh, online marketing bureau. Oké, okay. en hoeveel mensen is dat nu? Wij zitten nu met 17 mensen. En dat is niet Full fte Full fte is denk ik uh, 12 of 13 mensen. Ja. Ja. Ja. en we zijn wel aan het goede. En We Fly Cheap uh, en Blue Flaming, als ik nu even zeg maar uh, anderhalf jaar of twee jaar geleden, zeg maar, dus even voor de coronatijd kijk, wat was de verhouding dan ongeveer business-wise? dan weet je of het nou omzet of aantal mensen of, of, of hoeveel tijd jullie eraan kwijt waren, hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, twee jaar geleden was Blue was eigenlijk nog niks. Dus dat was wel een Aha, BV. Dat maar is eigenlijk maar... pas opgericht in coronatijd. Ja, de BV bestond al. En, en Jullie en waren dat... We Fly Cheap? Klopt, we waren dus jullie hebben cheap. gewoon echt een k-tijd achter de rug? Ja, ja. ja, ja klopt. Sinds uh, maart 2020, vorig jaar natuurlijk, uh, heeft iedereen in de reisplans denk ik een uh, hele slechte tijd achter de rug. Ja. Wij mm. ook, met uh, omzetten die daalden ineens van, uh, ja, van uh, iets boven de miljoen zaten wij met onze BV. En dan gaat er ineens iets van uh, ja, 98% vanaf, oh, dat is dan de prognose die je maakt in de eerste, eerste paar weken. Zeker omdat je ziet dat het helemaal niks is. Hè. Um, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ooit? Ja, we zijn, uh, we zijn jeugdvrienden, dus we zijn uh, geboren in dezelfde straat. Nee. Onze ouders zijn ook uh, bevriend met elkaar en wij zijn al uh, vrienden van jongs af aan. Ja. En dat is in het, in het Zwolse? In het Zoolse, ja. ja, in de binnenbare schooltijd, zijn we een, keer een beetje uit de oog verloren. Toen ging we op een gegeven moment verhuizen. Wel gewoon binnen Zwolle hoor, maar toen uh, raadden we elkaar een beetje kwijt. Ja, ik zeg altijd: maar, dan ga je niet meer met je ouders mee bezoeken hè, als ze naar vrienden gaan. Ja, ja. Dat je, als je basisschoolleerling bent, wel zeg maar, ja. maar daarna niet meer. Dus eigenlijk was het geforceerd in die jaar. Dat was het geforceerd meer, ja. in die jaren. <laughs> ja. Maar nu is het niet meer geforceerd. Nee, en wanneer ontstond nee. het kiemetje van heverrek? Uh, want zijn jullie allebei gaan studeren? We zijn allebei gaan studeren, allebei gaan studeren in Groningen. Toevallig ja. dezelfde studie. Uh, dat wisten we niet van elkaar, maar dat vertelden onze ouders tegen elkaar. Welke studie was dat? Uh, bedrijfskunde okay. in, in de, aan de universiteit. Ja. Toen hebben we elkaar weer gevonden en sindsdien zijn we, zijn we beste vrienden. en uh, hebben we In onze studententijd uh, uh, is het kiemetje wel geboren voor de, voor de hobby en de passie voor reizen, wat natuurlijk uh, het begin is van ons ondernemerschap. Ja. Maar omdat we het zelf deden. En omdat we het zelf deden dat van hielden en omdat we natuurlijk heel weinig geld hadden. En wel, maar wel nee, graag nee, de wereld ja. wilden ontdekken. Ja. We wilden wel graag naar Azië toe en naar andere verre landen. Dus om, dat, zoals je bij veel start-ups ziet, het eigen probleem werd omgebouwd tot een business case. Eigenlijk. Exact, ja. ja. ja. Hey, en uh, wanneer zijn jullie, zijn jullie vanuit de studentenbanken al gaan ondernemen? Of... Nee, nee, we hebben echt... allebei uh, beperkte uh, ervaring als, uh, bij een werkgever, zeg maar. Ja. Ik heb mijn afstuderen bij, uh, bij Wekamp gewerkt, <laughs> een mooie e-commerce e partij natuurlijk. Ja. Ook in Zwolle, en, uh, Zwolle, toch? Ook in Zwolle, ja. Ja. Ja. ja. En jij? Ja, ik heb een wat ander pad bewandeld. Ik heb voor twee lokale overheden gewerkt. Ik heb voor een gemeente gewerkt en voor een waterschap. Waarom doe je dat nou? Ja, waarom doe je dat? Nou, weet je wat het was? Het was natuurlijk een hele andere tijd. Hè? We waren afgestudeerd, of ik was afgestudeerd in 2009. Ja. Dus er was best wel crisis op de markt. De banen lagen ook niet voor het oprapen. Nee. En ik had stage, afstudeerstage bij de gemeente Zwolle gelopen. Ja, Mijn ouders, die komen uit de overheidswereld. Dus ah, ja? dat was een, bijna een, een inkoppertje, zeg maar, wat dat betreft. En, uh, ja, daarna boden ze me een baan aan daar en uh, weet je, de banen die waren er niet heel erg veel, dus uh, die heb ik maar geaccepteerd. En toen kwamen jullie elkaar op een gegeven moment tegen en toen was het zoiets van, hé, hey, we gaan uh, We Fly Cheap beginnen of hoe is dat ontstaan? Zeg maar, hoe ontstaat zoiets? In dit geval is het gewoon een uh, goed idee wat we gehad hebben. Uh, we hebben niet uh, het oh Ja, want negen regio voorbeelden. Ja, zeker. Ja, we zitten dus. wel in een soort van niche hoor. Uh, en, uh, je moet toch eens denken aan een soort van blog die dan uh, zich focust op, uh, op deals die heel vergankelijk zijn. Dus ik vind ze vandaag en uh, jij boekt ze en als je morgen denkt ik, uh, ik ben en nu klaar van het boek is hij weer weg. Zijn er zijn een paar zeer snel dus, uh, groeiende start-ups. Uh, exact, ja, waard, maar 8, 9 ja, jaar geleden toen wij begonnen, toen waren die er ook. Yeah. Maar toen was het nog iets minder gangbaar dan, uh, dan yeah, wat, wat, ja. wat er nu is. En maar, jullie had... maar hoe en da, maar... maak eens concreet, jullie zaten in de kroeg of ergens thuis? We, of zach, we zagen het in Duitsland, zagen dat dat een succes was. Op een gegeven moment bemerkten we dat, zeg maar. Wie er vliegen billig? Uh, nee, de, de oerlouwspiraten heette dat. de Geweldig. Ja, dat is een concurrentelier. Maar toen kregen we het idee van... Nou, wij wilden wel gaan ondernemen, we hadden ja. al verschillende ideeën geopperd, maar de meeste waren, had je heel veel geld voor nodig, hadden we niet. Nee. Of uh, we waren misschien te vroeg in de markt, ideeën die je misschien over 5, 10 jaar kunnen slagen, ja. dat het nu te vroeg zou zijn. Um, en bij dit idee dacht ik van, hé, hey, dit kan wel werken en dat kunnen we ook heel uh, makkelijk starten. Zelfs nog eventueel naast onze baan als we dat willen gaan proberen. En zo zijn we het ook gaan doen. Maar nou, zo na... makkelijk starten? Omdat je feitelijk alleen een WordPress-website nodig hebt die iedereen Sorry, kan hè? opzetten en dan uh, heel Ik veel energie in moet steken. En, en dan maak je gebruik van de affiliate-achtige uh, tool links? die samenwerkingsverbanden zijn er al. Die mag je in principe gewoon voeren, um, tenzij je een heel rare website zou starten. Dus die, die, die, dat ligt allemaal al klaar. De techniek ligt al klaar, daar kun je gebruik van maken. Alleen het grote probleem is, je hebt geen publiek en hoe kom je eraan? Dat is natuurlijk keihard uh, grinden, heel hard ja, ja. werken. Ja. Of geld investeren in online marketing, maar dat hadden we helemaal niet. Nee. Um, ik denk dat wij in maand 1, volgens mij, zaten we rond de 2000 euro omzet. Dat was in januari 2014, of 19, of maar ja, 2014. Maar dat is een redelijk dunne marge, denk ik. Ja, dat is heel weinig natuurlijk, dus ja. dat is niet veel. En het gekke is van die reisbranche is januari natuurlijk de topmaand. Ja. En februari is veel minder. En ja. wij daalden toen ook in maand 2. Toen dachten we van, hé, hebben we nou toch een slecht concept eigenlijk te pakken. Ja. Want we gaan gewoon die omzet uh, dik achteruit. Ik had net mijn baan opgezegd, dus ik vond het toch weer enigszins een beetje spannend. Ja. Maar we wisten nog helemaal niet van die schommelingen in de reisbranche af. En dat het best wel normaal was dat je... In februari weer lager bent dan uh, in januari. Want na zes klopt. maanden, in juni, hadden we een omzet van boven de 20.000 euro. Ja, en klopt. onze kosten waren toen niet zo heel hoog. Nee, joh. Ze hadden misschien op 5.000 euro. Maar wat ja. hebben we aan marge? Nou, op dat moment, het is heel erg ver gaan verschillen. Ja. door de loop der jaren. Ja. Maar toen de tijd, uh, als ik me goed herinner, waren de kosten misschien 5.000 ja, euro. Zeker of zo, niet in de maat. Ja, zeker niet meer. Dus toen dachten we, nou, dit is. Uh, is goed. We nu eigenlijk al meer dan we deden in Londen. Ja, ja, ja, ja. En zo steeg de omzet naar een miljoen, zei je? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk ja, met wel, hoeveel mensen? Ja. Ja, ongeveer tien mensen zou je kunnen zeggen, okay. ja, acht tot tien. Okay. Ja. Hoe hebben jullie die organisatie um, opgetuigd? Want je had natuurlijk geen ervaring verder, dus je ging mensen aannemen. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, door echt wel door, door vallen en opstaan, denk ik. Daar hebben we wel heel veel in geleerd de afgelopen jaren. Als ik daar nu uh, aan terugdenk, dan uh, schaam ik me daar soms wel voor. Nou, ja, wijze lessen ja. heb je geleerd. Zou je, nu zo anders je, deed toe... ja, je deed maar wat. Je deed maar wat. Ik had zelf geen leidinggevende ervaring, volgens mij jij ook niet. Was er een rolverdeling? Die was er niet zo scherp als die er nu is. Ja, hoe is die nu? Dat we dat niet, misschien ook niet aandurfden, niet wisten hoe dat moest. Nee, nee precies. Ja, nou, nou, bijvoorbeeld, uh, Eelco die houdt zich iets meer bezig met het uh, marketingstuk. Ik houd meer met het developmentstuk. Ja. Jij houdt je iets meer bezig met uh, het financiële stuk, het uh, onderhandelen met bepaalde partijen. Uh, en, uh, en, en, en verder hebben we een aantal partners en klanten hebben we verdeeld. Dus ik, ik, ik ben verantwoordelijk voor TUI en voor, voor Correndon, bijvoorbeeld. Okay, dus en, uh, kant, uh. Bij Weavele Cheap en bij Blue heb ik ook bepaalde klanten die ik bedien. Gingen er dingen mis ook in die eerste paar jaar? Ja, absoluut. Ja. Noem eens wat? Um, nou, op het, op het gebied van personeel hebben wij veel, veel fouten gemaakt. Uh, uh, te weinig geïnvesteerd in hun ambities en uh, uitdagingen ontwikkelingen. Um, uh, zelfs een beetje onderbetaald in de, in de eerste jaren, vind ik zelf. Mm. Uh, niet helemaal maar conform mm. uh, en dat is niet hoe wij nu, uh, hoe we dat nu doen. Mm -hmm. Nu doen we het absoluut wel en vinden het ook heel erg belangrijk. Maar dat had te maken met uh, je eigen onzekerheid nog van de toekomst van je bedrijf. Uh, hoe, hoe toekomstbestendig is het? Um, uh, nou ja, dat soort zaken, zeg maar. Ja, want, uh, want wat van mensen? Uh, nou ja, en, een, en, een en een andere wat ik, wel, oh. daar, wat ik wel een fout ja. vind, zeg maar. We hebben op een gegeven moment uh, we hebben heel hard gewerkt natuurlijk, de eerste drie jaar. En op een gegeven moment wilden we ja, het ook weer iets rustiger aan gaan doen. En dan verdien je best wel wat geld. Dus dan ga je gewoon te makkelijk ga je mensen aannemen, zeg maar. Omdat je best wel wat marge draait, dan ga je toch te makkelijk personeel aannemen om jezelf werk uit handen te nemen. Dan neem je ook een leidinggevende aan die ja, ons werk zeg maar, echt letterlijk kan overnemen. En ja, als je dat best wel snel en enigszins gehaast doet, neem je ook eigenlijk niet altijd de juiste mensen aan. En daardoor ja, daar gaat het bedrijf natuurlijk niet verder van bloeien, maar dan gaat het eerder gaat het weer eigenlijk een stukje omlaag. En, uh, en toen was dat daar, dus maart uh, 2020, hè? Ja, ja. maart 2020. Be beschrijf eens. Nou ja, toen, toen hoorden we dus het nieuws dat het land op, op slot ging. Um, en uh, dan ben je wel meteen in rapperhoer natuurlijk. Dan, uh, eerst was het nog een beetje ongeloof, zou ik maar zeggen. Uh, in alle eerste instantie dachten we van, nou, misschien gaat het na drie weken wel weer uh, de goede kant op. Ja. Want zo in eerste instantie zou het land volgens mij drie weken dicht gaan, als ik me goed herinner. Maar wij hadden al na twee weken door dat dat niet ging gebeuren en uh, dat het van lange adem zou zijn. Toen wisten wij wel, gelukkig op tijd, van dit hele kalenderjaar nog... Dat leek toen nog lang te zijn, dat is dan best wel lang ja, ja, ja. nog. Wordt een puinhoop, wordt echt een probleem. Kijk, je gaat al, alle analyses die je, die je moet maken, die ga je maken, alle cashflow-analyses. Ja. Want je ziet de cash er keihard uitspuiten ja. en we hadden gelukkig wel wat reserves opgebouwd. Dus wij hebben ook wel wat keuzes gemaakt van, nou je gaat de winst over 2019, stort je weer terug. Dus je, je houdt het geld er zeg maar in en je stort er weer wat bij. Ja. Um, maar tuurlijk maak je analyses en ja, je, je hebt ook wel een lijstje gemaakt, weet je wel. Daar ontkom ja. je niet aan, van als we ja. zo in nood komen, ja. Welke, welke volgorde ga je dan hanteren hè? Van, uh, van mensen die helaas niet bij je kunnen blijven, zeg maar. Oeh, ja. Dus dat is wel een lijstje die je maakt, dat is natuurlijk best wel heftig. Um, maar we zaten ook gelijk wel op, uh, ja, op het plan B, zeg maar. En dat plan B was wel van, nou, de BV Blue Flamingo staat al. We zijn eigenlijk, wie flachiep, we zitten in de reisbranche, maar het is eigenlijk meer marketing, development, bureau. Dat was het eigenlijk al, voor ja. intern, voor intern ja, zeg maar qua, disciplines ja, en qua discipline en, en, en mensen. Dus de stap was wat dat betreft voor ons best wel makkelijk om uh, met Blue Flamingo's eigenlijk volle focus te gaan leggen op, uh, ja, op het vinden van klanten en voor klanten te gaan werken. En dat was ook al een stap die op onze roadmap stond. Want voor Q4 2020 wilden we eigenlijk al organisch uh, voor één of twee klanten gaan werken. Ah. Dus dat stond al op onze roadmap. Alleen een stukje verder vooruit en dat heel langzaam laten groeien. Niet ineens met een mannetje of tien uh, in één keer volle bak. Want hoe begin op... je het liefst niet natuurlijk. Want hoe opereren jullie in stress? als duo goed denk ik ja dat weet ik eigenlijk wel zeker goed wij zijn allemaal niet zo snel gestrest denk ik en ook in die tijd nou nee waren niet echt uh, ik heb niet echt slapeloze nachten wat dat betreft uh, om gehad moet ik zeggen want het is ook wel een waanzinnig uitdagend en leuk jaar gebleken ja precies dat, dat we komen we zo op ja. en uh, ja. dat is echt want, zo. ja maar vertel het wanneer was dat omslagpunt nou, voor mij dus na twee weken toen ik, toen, toen ik me realiseerde van joh het gaat niet open over drie weken. Nee. En, uh, en, en, en, en ik zelf ook door had van wij moeten mensen ontstaan en dat wil ik eigenlijk niet. Of wij moeten zorgen dat we een nieuw bedrijf uit de grond stampen die uh, zeer succesvol is en waar gewoon uh, acht of, uh, of tien salarissen van betaald worden. Je gaat gewoon beginnen, je, je gaat kijken naar wie je hebt, wat ze kunnen. Dus wel de goede developers, goede online marketeers. En dan ga je kijken van, ja, in je netwerk van zijn er nog partijen die daar behoefte aan hebben, zeg maar, op korte termijn. En op korte termijn hebben we ook best wel veel een detachering gedaan, dus onze developers die hebben echt gewoon volle bak voor een ander bedrijf eigenlijk gewerkt. Ja. Dat was niet onze ambitie en niet waar we nee. naartoe wilden, Dat was wel laag hangend maar fruit. dat was wel het laaghangend fruit om heel snel extra cashflow eigenlijk uh, ja. te genereren. Ja. En dat is natuurlijk een gigantische omslag hè, voor iemand die gewoon volledig intern werkt voor eigen projecten en ook nog eens echt gedetacheerd wordt en ook fysiek soms naar een andere plek toe moet om ja. voor een klant te werken. Ja. Maar dat hebben we in het begin wel moeten doen uh, en wel met de uitspraak van dat gaan we op lange termijn gaan we dat niet doen, maar voor nu moeten we dat, hebben we dat even nodig om de gaten te vullen. Hm. En eigenlijk, dat, daarom noem ik net ook medewerkers. Kijk, iedereen heeft dat gedaan zonder klagen, iedereen heeft dat gewoon keihard aan, uh, aan bijgedragen en heeft gewoon uh, ja, zijn eigen trots of iets uh, dergelijks aan de kant gezet om inkomsten te genereren voor uh, Blue Flamingo's en WeFly Cheap. Is jullie, time, uh... is, is, is, is jullie rol uh, veranderd in die tijd, als, als leiders of als duo? Um. Nou, het werd in ieder geval hij werd enorm uitgedaagd en het werd op wel scherp gesteld. Hè? Want wij, uh, je moet je leidende rol wel laten zien. Je moet dan echt laten zien van het uh, bedrijf uh, is niet stuurloos, maar uh, ja. we gaan een andere richting op. Een beetje stip op en, door, dit is die, en dit is die richting. En dan natuurlijk ook je mensen meekrijgen. En dat gaf jij gaf je net al aan. Wij hebben zelf een offer gemaakt om onze management 4 te halveren. Ja, ja. En door onze winst van het jaar ervoor terug te storten. We hebben geen loonoffer gevraagd van ons personeel. Maar we hebben ze wel gevraagd om, om, om flexibel te zijn in, uh, in, in die omslag. En dat ging, dat ging echt heel erg goed. Dus mm. daar zijn we heel trots op dat ze dat zo gedaan hebben. Hoe houden jullie elkaar scherp? Nou, als ik voor mezelf spreek, is die, die, die, die, die irritatie die, die, die komen en, en gaan. Het is nooit, nooit te overheersend geweest. Nee. Wat wij sowieso doen is... Uh, kijk, we waren vroeger vrienden en nu zijn we eigenlijk vooral businesspartners. We spreken elkaar elke dag en dan gaat het eigenlijk altijd over de zaak. Uh, maar ik vind het wel heel belangrijk, volgens mij, ja, ook om, uh, om die vriendschap ook goed te houden. We gaan één keer per jaar met elkaar op vakantie. Hebben we toevallig Afstandig. een maand geleden gedaan. Naar, naar Ibiza en dan gaat het een keer niet over werk. Uh -huh. En dan kun je die vriendschapsband weer verstevigen. Is dus het ook een risico dat, een, dat er een vriendschap onderhangt? Dat als het zakelijk mis zou gaan, of is dat iets waar jullie geen rekening? Oh ja, dat is absoluut een risico. Ja, dat is absoluut een risico. Maar daarvan heb je precies van die durf ik wel te nemen. Nou ja, ja we, we, we, ja, we heb, werken er wel aan. Je hebt, je hebt hem genomen, hè? Dus, uh, ja. Dat, uh, kijk, wij we zeggen altijd, we zitten vaster aan elkaar dan aan onze uh, vriendinnen, slash verloofdes, vrouwen. Maar staat Blue Flamingo's nu? Hoe, waar, waar het nu staat? Ja. Nou, um, um, feitelijk nog in de beginfase, natuurlijk. Hè. Je bestaat ja. pas een, uh, een jaar effectief. Uh, in een goede fase. We hebben uh, deze maand twee nieuwe medewerkers verwelkomd. Ook, uh, ook, ook echt professionele collega's uh, met 10 met jaar werkervaring. Dat is wel heel erg prettig. Dus wij gaan het bedrijf verder, verder, verder opbouwen en uh, ja, uh, verstevigen. Als, um, uh, als bureau? Als bureau, zijnde, ja, als, als, nou, ja. Laten we zeggen full service bureau, maar dan wel een focus op een aantal uh, ja. kwaliteiten. Of aantal, aantal, uh, segmenten. Um, en Wij willen de relaties die we hebben met onze bestaande klanten, willen we gaan, uh, gaan verstevigen en gaan uitbreiden. We gaan echt voor lange termijn relaties. Ja. Um, bedrijven met een lange roadmap, uh, die ook de budgetten hebben, zijn eigenlijk goede bedrijven uh, met, een, met miljoenen omzetten. En daar zouden we graag nog een aantal meer van, uh, van aan ons willen binden. Mm -hmm. En daar hopen we echt jarenlang nog uh, goed en leuk werk voor te verrichten. Ja, we willen weinig klanten. En daar willen we veel voor doen. Dat ja, is zeg maar de, de ja. insteek. Ja. Ja. En dat is nu op twee handen te tellen. De klanten. Dus dat is, voor ons is dat uh, perfect. En straks ja. als het op vier handen te tellen is, dan uh, zijn we heel blij. Ja, een paar handen bij hebben alleen. Ja, precies. Ja. En dat is lastig, ja. dat is de bottleneck natuurlijk. Ja, dat is wel dat goed, is de, uh, lastig. Hey, en hoe is het met WeFly cheap Nou, eigenlijk best wel weer verrassend goed, moet ik zeggen. We zitten niet op de omzet van 2019 natuurlijk, nee. als je puur sec omzet technisch kijkt. Maar we zitten wel tegen de 50% aan. En dat is eigenlijk meer dan we aan het begin van het jaar hadden verwacht. En qua kostenontwikkeling is het natuurlijk ook best wel, best wel goed gegaan. We hebben ja. vorig jaar onze nieuwe website gelanceerd, die technisch gezien veel beter in elkaar zat. Waardoor we eigenlijk veel sneller dingen kunnen dan voorheen. En ook op contentgebied kan het veel sneller. Ja. Dus ik denk qua kosten, personeelskosten, zitten we 80% lager dan, uh, dan uh, voor maart 2020 en nog 50% van de omzet um, en marketingkosten liggen ook nog wel wat lager. Dus al met al is het, is het niet... Uh... En stijgt de lijn weer van We Fly Cheap? Zeker. zeker ja. Ja. Ja. Sinds, sinds halverwege juli de reisadviezen eigenlijk in Europa allemaal zijn aangepast. zie je echt wel weer dat, er, uh, ja, dat mensen weer durven. Nu moeten nog de adviezen voor buiten de EU worden aangepast. Hè. Ja. Dat is natuurlijk een heikel punt, maar als dat gaat gebeuren, dan, uh, ja, dan heb ik er zeker wel weer uh, vertrouwen in. Dus dan ja. heb je twee, uh, twee, twee, zeg maar, twee entiteiten die gaan groeien? Ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Komt er nog een derde bij? Ik denk het wel. We hebben altijd ideeën. He? Altijd ja. ideeën. Ja? Welke nou, op, dit, op dit moment hebben we niet nee? iets concreets. Oh, maar. Nee, dat uh, klopt. Maar. We zijn wel uh, ja, erg ondernemend ingesteld. daar voelden we misschien ergens wel als een vis in het water bij zo'n crisis als dit. Daar, ah, ja. uh, daar hebben we ons goed, goed uitgered, denk ik. Uh, uh, wat wij een grotere uitdaging vinden is, uh, is, is echt... Uh, procesoptimalisatie, proces een bedrijf, uh, grote bedrijven runnen en dat optimaliseren. Zeg maar. ja. Daar hebben we goede, goede collega's voor nodig. En uh, dat beseffen we onszelf ook wel. Hm. Dus het derde bedrijf komt er ongetwijfeld wel. Uh, het wordt juist zaak ook voor ons om de eerste twee bedrijven natuurlijk. Uh, op efficiënte wijze. Op efficiënte manier, op een goede manier te en laten en doorgroeien voordat we dat doen. Wat Klopt. zijn uh, terugkijkend, hè? wat zijn belangrijke lessen? Uh, van de <tiedacht> afgelopen jaren, jullie als, als ondernemersduo? Daar dat refereerden we al een paar keer aan. Dus, het het, het, het, het, het valt in herhaling, maar goed dat je goed voor je medewerkers moet zorgen. Ja, zeg maar. Dat je die goed moet ontwikkelen, dat je ja. ze groeikansen moet geven. Uh, dat ze gewoon een normaal goed salaris uh, moeten krijgen en dat ze uitgedaagd worden in hun werk. Zeg maar. mm -hmm. um, en als het goed gaat met het bedrijf, vind ik dat het, uh, dat het ook goed moet gaan met onze medewerkers. Ja. Dus die mogen daar ook van uh, mee profiteren. Dat hoeft niet in onze zakken uh, te verschuiven. Zeg maar. Dat was vroeger uh, helemaal in die beginfase meer zo. Maar zo zitten we er al lang niet meer in en uh, dat willen we graag juist uh, met onze medewerkers uh, delen. Ja. Nou, en een andere belang belangrijke les vind ik ook nog wel dat we... kijk, Weefla cheap is niet echt een heel duurzaam iets natuurlijk. Hè. Dat was uh, echt van mijn vraag. Ja, alleen al de naam. Nou ja, de naam, de naam, is, de naam is, spreekt niet helemaal goed aan wat we ook doen, zeg maar. Ja. Maar dat, dat ging toch de laatste jaren ook bij ons wel een beetje knagen. Ja. Dat je mensen voor 10 euro naar Barcelona in de weer ja. stuurt en uh, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Um, we hebben wel eens vaker nagedacht hoe je dat met WeFly Cheap kan, uh, kan aanpassen. Daar zijn we nu ook wel onderzoek naar aan het doen van meer treinreizen binnen Europa en dat soort dingen meer te integreren en daar ook beter op te gaan scoren. Uh, maar met Blue Flamingo's hebben we dat ook gedaan, we ook dat traject uh, zijn we ingegaan. Hoe kunnen we daar nou meer voor doen? Nou ja, en daar gaan we wel wat uh, voor ons doen, gaan we wel iets terug doen zeg maar, een beetje aan, uh, aan de maatschappij. Dus we gaan wel voor een maatschappelijke organisatie gaan we ook met Blue Flamingo's werken. Dus en dat gaan we heel kosteloos doen met onze marketeers en met onze developers die daarvoor kosteloos een sprint gaan draaien. Ja. En uh, ja, dat vinden wij wel iets wat, uh, wat ook heel belangrijk is. Mm. We, winstmaximalisatie is niet, uh, niet meer ons doel, zeg maar. Nee. Dus uh, we willen goed voor onze partners zijn, eerder te veel doen dan te weinig. Maar ook voor de maatschappij, daar willen we eigenlijk ook wat uh, voor terug doen. Mooi. Uh, en laatste vraag, ik ben, ik ben, er zijn jonge ondernemers die zitten te kijken, zitten behoorlijk voor plannen en ideeën, willen het liefst morgen starten, wat moeten ze in ieder geval op orde hebben voordat ze dat gaan doen? Um, je moet een goede businesspartner zoeken die jou uh, versterkt, die uh, heel anders is dan jij zelf bent. Uh, dat ook van elkaar beseffen en uitspreken. De, de taken iets beter verdelen dan wij op uh, het begin hebben gedaan. En, uh, en wat wij wel goed hebben gedaan, overigens vanaf het begin, is uh, hele goede afspraken maken en die ook op papier zetten. En waarom, waarom zou je het ja. doen over een jaar of over twee jaar, als je het ook meteen kan doen? Um, al is het maar het, het standaard formaatje van, uh, van is het de KVK. Maar ga er wel over na, je denkt erover na en je tekent wat met elkaar. Ja. Dan, is de, dan, dan is de basis dit dan goed. Ja, en zorg dat je een beetje een businessplan hebt, dat, uh, dat is ook wel handig. Ja. Gewoon op één na viertje, prima. En zorg dat je een beetje een stippen op de horizon hebt en wat de belangrijke stekenwolden zijn en dat soort dingen. Dat helpt denk ik al heel, uh, heel veel. Business Canvas model is ook wel handig om die eens uit te werken. Ja, precies. Business Canvas model. Ja, ja. dus niet, niet te veel tekst. Nee, dan weer één of vier klaar. Ja, maar maar dat, wel dat, is is. Wel, dat is wel goed, zeg maar. Dat is wel handig. Mag ik jullie danken voor dit openhartige gesprek en heel veel succes wensen de komende periode van jullie ondernemingen? Dank je wel. Yes, dank je wel. En uh, dank je wel voor het uh, luisteren of heb, als je hebt zitten kijken, dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie uh, Gouden Duo's die ik maak met Centraal Beheer. En uh, mocht je nou meer van deze gesprekken willen zien of je wil hier meer over weten uh, als ondernemer, ga dan naar centraalbeheer.nl slash ondernemen en daar vind je veel meer informatie en inspiratie en alles wat je maar wil. Voor nu uh, wens ik je een hele fijne dag, avond of ochtend of wat ook op het moment is dat je zit te kijken of te luisteren en heel tot een volgende Gouden Duo. Dag!